Uitstappen bij de handen omhoog. Handen omhoog. Jij ook. Handen omhoog. We zitten er zelf met een Audi achteraan. Dus een Audi RS6 in achtervolging van een Audi RS7. Oh, daar rijdt een, een spookrijder hier. Joh. Zo, aanrijding. Alle mensen leuk dat jullie kennen naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Ellsworth en Moor. En vandaag gaan we op oh, pad man. met deze onopvallende Audi RS6. One, we Wel, luisteren voor die, mij? vraagt mij? collega vraagt om assistentie. assistentie. Mijn collega vraagt assistentie. alstublieft Prio 1. Prio 1-melding komt binnen, assistentie uh, bij een ongeval. En we doen zo meteen uh, alle, alles anders. Uniformen zo. Uh, ik ga ook iets uitleggen over de uniformen van die collega's. Want er is het een en ander veranderd. Maar we hebben nu dus een Prio 1-melding. Gaan we gaan meteen naartoe. Rechtsvrij. Zo. Lekker begin ook. Ja stoppen we nog. Achter de taco truck Heeft mij gezien. Toppie man. Het ja, is de Audi RS6 uh, Unmarked gemaakt door. Team MH, het klinkt niet als een RS6 en hij rijdt niet zo snel als een RS6, maar hij is zeker vet. Dus ik naar Team MH als meer. Nou, als meer is er al lang niet meer uh, achter. Het was eerder het MH als meer, maar dat is inmiddels Team MH geworden. Je kunt dus ook met je muis sturen, daar kwam er laatst achter. Als je de muisknop inklikt, zo klik en dan naar links of naar rechts. Oh yo, dit is gek joh. Maar mijn stuur gaat er eenmaal los, dus ik denk dat net mogelijk. Uh, hier is een ongeval gebeurd. Um, ik ga niet de wegafzetting verzorgen. Ik ga even blauw uitzetten tot die auto voor mij doorgaat. Ik zet hem even achter de. Hier zo. Een... Ik weet niet of ik nog andere opties heb. Nee, politie geloof ik. Oké. Okay. Goed. Wij gaan eens uh, navragen. We moeten dadelijk even om gaan ruilen van uniform. Het is natuurlijk niet helemaal onopvallend Dat zou een beetje jammer of een beetje raden. Er ligt iemand onder. Oké. Okay. Hé, hey, niet zijn tuteren. Is hij dood? Die lijkt dood. Ik geloof niet dat het hoort. Hoi collega. Collega, hoi. Goedendag meneer, ik moet bij u zijn geloof ik. Griekseai toch? T dan. Grieksei, T. Nee. Vijf. Hè? Huh? Ah, ik moet eens naar mijn collega. Ik wil net zeggen, Het is logisch als je naar een collega gaat. Goedendag collega. Griekseai. Ja. Uh, hey, uh, collega, wat is er gebeurd? Hey agent, uh, dank, dank dat je ook bent gekomen. De gast heeft zijn auto over de kop geslagen. Hij zei dat. Ja, maar jongens, is veel te snel joh, als je het moet uitleggen. Oké, okay, nou, de andere is blijkbaar maar Dus ik zeg, ouw, heb je iets van een segment of informatie over een mogelijke dader van het andere voertuig? Ik kan het je niet zeggen. Um, wacht even. Nou, ik moest zorgen dat de ambulance en de takelwagen hier kwam. Misschien kun je bij de ambulance, de medewerker en het slachtoffer vragen bij de politieauto van mij. Die hebben misschien wel meer info. Oké, okay, bedankt voor je info. Dat is alles wat ik kan vertellen. Maar nu zijn, oké, okay, dank je. goedendag Hallo. Hey, ik ben van de LSPD. Uh, alles goed met jou? Ja, Gent, gelukkig. Ik ben niet gewond geraakt, maar die ja, andere gast... Oké, okay, kun je me vertellen wat is gebeurd? Uh, weet je wat voor een voertuig het was? Het was een bullet. Hij uh, was aan het driften in de bocht. Hij was in het midden van de weg. Ik was... Ik, was... ik kwam eraan en hij raakte me zoiets. Heb je de nummerplaat gezien? Ja, dat weet ik zeker. Hij heeft het hele nummerplaat opgeschreven. Uh, ik geef het even door aan de meldkamer, die gaat het opvragen of daar een uh, adres van staat. Dat is verhoord. Oké, okay, dankjewel meldkamer. Oké, okay, bedankt voor je hulp meneer. Het is uh, zeer uh, bruikbaar in dit onderzoek. Fijn dat ik uh, fijn dat ik, het dat ik de nummerplaat kon herinneren. Ga ja, hem alsjeblieft pakken. Die ook goed. Sorry, meer kan ik niet vertellen Nu we toch hier zijn ga ik het meteen even uh, laten zien Kijk eens De collega hier die heeft inmiddels ook dezelfde kleur zwart als ik heb En dat was eerst echt blauw Het enige wat ik niet heb is die broek En ik vind hem niet Kijk met de politie erop ik heb dat niet uh, Maar wat bij mij ook is veranderd En kijk dat zie je nu op mijn vest hier Ik ben ook wijkagent inmiddels Staat daar zo'n klein wijkagent uh, Ik heb het een en aangepast En via F11 kan ik dat allemaal laten zien ik heb iets gesloopt. Ja, dat is niet mooi. Dit is zeker niet mooi. F11. Eentje van de twee moet eigenlijk weggaan. Hebben we nou alles gesloopt? Ja, hij ben me hetzelfde Oké, okay, ik laat het wel een andere keer zien, uh, of een andere keer. Ik laat het dadelijk zien als ik. 18 is 10, ja, hier gaat wel alles fout. Maar in ieder geval, dit wordt mijn uniform voor vandaag. En dat is dus het onopvallende. Wel met het politiehesje, maar voorop zie je eigenlijk alleen dit. En dat zie je wel eens bij wegmisbruikers. Dus dat is wel super tof. Je kunt gewoon in je auto stappen en um, je kunt dus uh, toch onopvallend rijden. Want ja, dit zal niet zo opvallen. We gaan in ieder geval even naar de locatie van de mogelijke dader. Um, met zijn bullet. Dus we gaan er even naartoe rijden. Ik heb de CD onder gesloopt zoals je nu op de kaart ziet. Ik geloof dat ik alleen maar in dit gebied vanaf nu meldingen gaan krijgen. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Dus uh, ik rijd er even heen. Ondertussen dan, of daarna starten we mijn game even op of zo, En dan laat ik meteen even al die uniformen zien. En wat er nou precies veranderd is. Want op het, zo ga je het niet zien. Ik denk als ik niks vertel dat niemand het door heeft. Maar als je het wel vertelt dan denk ik, oh ja shit inderdaad joh. Dus eh. Uh, we gaan nu in ieder geval even naar het adresje en mogelijk iemand arresteren. Ik zie jullie daar zometeen. En dan zijn we er bijna. Het zou er ergens links moeten zijn. Dan is er vier zo zometeen en dan gaan we eens een kijkje nemen. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 2, 8, bravo, whisky, tango. Nou, die acht. eigenaar ja, wordt sowieso gezocht. Ik weet niet of het er al in staat voor dit incident. Mogelijk. Hallo, doe maar alsjeblieft een lol, laat je handen even zien, uh, uh, laat je handen even waar ik ze kan zien. Is dat uw auto daaronder? Ja agent, is alles oké. Okay. Nou kun je me vertellen waar je ongeveer 20 minuten geleden was? Kun je me vertellen waarom jij een klootschap bent? Nou mevrouw, even chill um, Oké, okay, ik wil dat je me uh, vertelt waar je was, anders uh, neem ik je gewoon mee naar bureau en dan uh, gaan we het daaronder onderzoeken ik was gewoon aan het rondcruisen ik uh, was gewoon uh, mijn vrije dag van mijn vrije dag aan het genieten en uh, uh, toen ik klaar was kwam ik terug en daar stond nog iets heb je toevallig iemand aangereden toen je daar onderweg was nee wat doe niet alsof niks is gebeurd je uh, krijgt nu je laatste kans heb je iemand aangereden kom uh. kom hier joh. je gaat er nu weggeren hè zeker niet voor wim dus even normaal doen Wait a sec buddy! yo Is ze dood? Nee. Je blijft wel staan. Want ik heb een taser en die ga ik gebruiken. Als je bent aangehouden, je niet de antwoord verplicht, je brengt hem een advocaat. Tot poging doodslag ofzo en verlaten geval. Ga een ene tese kan op laten komen, je auto wordt in beslag genomen. Goed, mevrouw meegenomen en dus aangehouden. Um, ja, slachtoffer maakt het goed, voertuig in beslag genomen. En wij gaan even alles meteen op het bureau wegtikken. Dus ik zie jullie zo meteen op het bureau. Zo, ik ben terug op de kazerne wil ik zeggen, maar op het, op het bureau... Uh, en ik ga jullie nu eens laten zien wat er allemaal uh, is veranderd. En nu zul je denken van, uh, nou motoruniform is in niks veranderd toch? Nee, klopt. Maar de rest wel. Kijk, dit is dan wegmisbruikers voor mij. Hè. Kijk, dat dat vers dus. Hè. Je had eerst had je eigenlijk dit dit voorse niet. Tot daar zaten ook dan die gele strepen daarachter. Um, de broek is dan, ja, enigszins donkerder. Ik weet niet of ik bij deze ook een donkerder broek heb. Moet je nu even opletten. Nou, hier heb ik een verkeerde broek nog. Hier ik wel een goede broek. In ieder geval. Um, Uitzoomen toch Dat kan dus alleen nu Oké okay. um, Maar ik ja, Die gebruik je niet zo vaak want er zit gesteekvest bij Dus vind ik gevaarlijk en je ziet de koppel lelijk Door de, de jas komen In ieder geval steekvest um, Is hier iets veranderd? Ja Het is donkerder qua kleur en ik zal dadelijk Bij een andere laten zien hoe je dat nou ziet Het is allemaal donkerder van kleur uh, Voor de rest, ja de broek is natuurlijk dan ook donkerder Ik heb wat andere schoenen dan voorheen Die kan ik wel even snel laten zien Hoe ik die eerst had en dat is verschil hoor. Maar kijk, ik had eerst deze schoenen nu heb ik die schoenen. Um, VP. Het hesje of het vest is in ieder geval anders. Bovenop zitten die zwarte strepen. Ik kan ook wel zien wat het verschil was, want de oude zitten er wel nog gewoon bij hoor. Uh, bij, oh maar. Dit is de oude, dit is de nieuwe. Denk, heel veel andersom. In ieder geval, je ziet wel duidelijk het verschil. Ik gebruik in ieder geval, deze vind ik allemaal te fel. En dat hoort wel bij geel, maar deze vind ik wat, wat mooier. Wat mat, matter vind Ja, mat noem je dat. matzwart een beetje. Bovenop en ja. Jullie snappen hopelijk wel. Uh, Steekvers kort. Kijk. Hier ga je wel duidelijk een verschil zien. Uh, of een verschil zien. Je ziet hier geen verschil. Maar wat nou als ik even dit doe. En dan ga ik naar... Uh, undercoat En dan gaan we naar 95, meen ik. Nee wacht dit is de verkeerde, wat ben ik aan het doen? Ik ben niet aan het slippen weer. Oké, okay, koppel is allemaal niet zo belangrijk. Uh, top natuurlijk. Dan gaan we naar 95. Dan moeten we even die kant opgaan en dan moet even die knop spammen. Wacht, nog even snel terug. Let op de kleur dus van het t-shirt hè. Deze kleur zwart. En dus ook naar het vest eigenlijk. Nou, dan gaan we nu naar 95. Nou, het was dus eerst uh, zo. Of het was eerst zo. Zie je de kleurverschil, een beetje grijs hè? en nu is het dus echt de zwart, de kleur zwart van het vest. Dus dat is ook wel een verbetering en ik denk dat de strepen, en de strepen bedoel ik mee, um, de gele strepen ook wel mooier nu overlopen. Zie je? Ze lopen mooier over op het vest. Uh, daarbij heb ik dus nog VP Kort, nou allemaal kogelwerend, ik vind die ook mooier geworden. Ik vind die vetter. Uh, ik weet niet of het hetzelfde was, maar ik vind dit wel iets hebben met dat zwart. Zeker kogelwerend kort. Het ziet wel echt een beetje badass uit vind ik. Uh, ME hebben we niks aan, command, commande nooit om op de Nee, no, no, nee. Uh, ja, motorcorrelerend. Dat is dus ook hetzelfde. Uh, command on, motor onopvallend. Dat is gewoon deze. lekker simpel. Uh, Voeg niks sneeuw. Hebben jullie dan een tijdje natuurlijk gezien? Daar hebben ook. Nou, hier heb ik de kleur broek nu niet veranderd. Dus hier is het uh, um, nog de kleur broek voorheen en de nieuwe kleur broek, broek is hier corroerend en wijkagent dat is dus ook een kleinigheidje voor hè. hier zo zie je wijkagent tussen de gele streep staan er nog iets nee in ieder geval daar gaan we dus van kunnen genieten en er zijn er veel meer dingen zeg maar die uh, anders of nieuw erbij zijn bruin niet zo vaak zoals ibt uh, het rode de rode polen die we kennen van het ibt uh, die zit er ook in maar ja, wat moet ik dan nou mee uh, dat kun je dan beter lekker gebruiken in uh, in 5M om daar een uh, IBT video te maken. Wellicht dat ik dat binnenkort eens kan gaan doen. We gaan nu in ieder geval weer de straat op. Uh, de collega's hebben dus precies dezelfde kleur. Zwart. Uh, aan als ik heb. Even snel rood mee pakken. Jullie gaan vast nog wel de collega's treffen. Ze stonden nu niet op het bureau. In ieder geval. Um, ze hebben alleen nog de kleur. Um, uh, blauw op de, de patches. En daar ga je dus echt zien wat het uh, verschil was en dan denk je echt van wat waren ze zo blauw ze waren ook echt blauw zo blauw is die auto daar toen ik echt dacht van wat de fuck is dit hoe, hoe ja hoe ziet dit uit wat rijdt hier voorbij die rijdt al erg hard dispatch calling unit 1 18 we've got in code 99. even en... kijken of hier iets met, dat, met deze auto is anders gaan we mee met de collega Sneller, sneller, sneller. Nee, dat melding gaat niet. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 0, 3, 2. Victor. 0, Jammer. 4, maar hij rijdt wel 1099. lekker door in ieder geval. En hij rijdt raar. Misschien onder invloed. Ik pak hier een stoeprandje mee. Ja, ik pak ook wel de stoeprandjes mee hier. maar. Ik vind een rij... raar rijgedrag. Ik uh, kan hem eens laten blazen toch? Dit heeft blauw aan voor de mensen duidelijk te maken dat hier een, verkeers, uh, controle, of een verkeerscontrole een, uh, is van een voertuig. Hallo. Hey. We gaan even zien van u. Dirk, dankjewel. Heeft u wel iets gedronken? Ja, je moet high-weighted uh, blijven. Dus je moet uh, vocht binnenkrijgen natuurlijk. Uh, heeft u wel ook drugs gehad? Nee, oké. Okay. Ik ga wel even laten blazen. Blaas, ik blazen, Blaas, blaas, blaas, blaas, blaas. Even kijken. Oké. Okay. spikstertest test afnemen. <kwijnt> Oké, okay, dat is allemaal negatief, hoor. niet verwacht. Um, goed, dan ga ik jou verder met rust laten. Denk aan je eigenaar. Ik vond erg snel. Ik weet niet of heb. haast hebt. En Dan wens je ondanks. Uh, of ondanks. Je krijgt niks van me. Dus uh, fijn dag. Alright, off you go. calling unit 1, Lincoln, 18. We have a traffic alert for an officer homicide. Ja, we gaan even een uh, zware, of een uh, zware verdachte, is dat een woord? Nee. In ieder geval een verdachte die toch wel uh, gezocht wordt. Uh, achterna zitten en die wordt namelijk gezocht voor het vermoorden van een politieagent. En die gaat een flinke uitloop op me hebben, want hij moet helemaal daarachter gaan draaien. Hij rijdt dus die kant op en ik moet helemaal deze kant op rijden. En ik ga ook niet op de snelweg draaien, want dat is een beetje gevaarlijk en analogisch. Ruim maar 4. deze recht voor mij. Even kenteken check doen. Ah, ja, dat is. Shit. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 6. Een collega vraagt om mijn assistentie. Ik heb één erbij gevraagd voor een BTGV. meerdere personen in het voertuig en dat vertrouwen ik niet helemaal uitstappen bij de handen omhoog handen omhoog, jij ook, handen omhoog schud, schud, los. hem met vuurwapen neer, jij laat dat ding vallen op je knieën ik leg in de vuurlijnen, ik ga het voertuig in de gaten houden. Vuurlijnen. down, motherfucker! Attention, this is dispatch, we are code Wapen geborgen. En mijn eigen wapen veilig gesteld. Ik weet dus niet. Of ik de verdachte nou heb uitgeschakeld of de bijrijder. Ja, ik heb de bijrijder uitgeschakeld, maar was dat de verdachte of gewoon iemand die erbij zat? Dat is mij dus onbekend. Wel mm. weet dus ik ga een of een ambulance deze kan of laten komen. Geven geef hem toch lagen, nog een lagen, kans. Lagen. Van het ziekenhuis. Rijdt alsjeblieft prio 1 er inmiddels hoor ik was maar even gaan appen want ja die was anderhalf kilometer verder en ik heb natuurlijk een stukje truitje geknipt hij is dood ik, oh, ik moet ik dacht er komt die Vito die neemt hem al mee maar die hebben we ook niet meegenomen ik ga mijn graaf vragen voor onze overleden verdachte dat is verhoord nou dat was het eigenlijk niet de video hoor maar deze melding we gaan lekker verder. Hier is in ieder geval natuurlijk wel een hele gave screenshot. Hè? Hey, uh, daar moeten we altijd even aan denken. Dus is even via F1. Rockstar Editor. F1. Zo. Die is wel opgeslagen. Nou, nu kunnen jullie zien januari 1 2019. Dus het is eigenlijk pas de eerste video dat ik in 2019 opneem. Um, wat dus ook wil zeggen dat ik nu kan bevestigen dat ik al mijn vingers toch heb. <laughs> ik was ook niet van plan om mijn vinger te verliezen hoor. Maar uh, we gaan lekker door en uh, we gaan eens kijken of hier nog wat uh, spannendste beleven is en dat is een achtervolging die gaat mij hier denk ik Oeh. hier treffen dus wij gaan snel naar links gaan ja, we parallel met hem rijden hij is alleen wat sneller Oeh, hij is heel snel Treffen. hier is wat is dat een Audi ja we hebben weer een Audi te pakken maar we zitten er zelf met een Audi achteraan dus een Audi RS6 in achtervolging van een Audi RS7 of iets anders S5 kan ook hoor of S7 ik weet allemaal niet wat ik in mijn game heb staan ja in ieder geval hard en hij heeft vier uitlaten, dat weet ik wel. Altijd wat dik. Dat ze echt zijn. Ik wil hem eigenlijk proberen te stoppen voordat het de snelweg opging en dat lukt misschien ook nog wel. Nee, nee, auto blijft staan, blijf staan. Uitstappen, handen omhoog, oh, dat is vrouw, lekker gereden pik, mans, vrouw, pikvrouw, ik ben aangehouden, u zeg ik wel uit, dat is vrouw, S5 was het. Nou, het je deze kant op, voor een S5je. De eenheid is bij haar en meegenomen. Hier is file, ook een ongeval. Hier is een kleine aanrijding gebeurd. Nee, alles gaat overrijden. Oké. Okay. Daar rijdt een, een spookrijder hier. Joh. Zo, aanrijding. En ook nog een gestolen auto waarschijnlijk. Uitstappen, kom. Heeft dit te betekenen, spookrijden op de snelweg? Ik aangehouden, we gaan hier zo snel mogelijk weg. Denk ik liefst al voertuigen ook nog erbij. Ik ga uh, met z'n goede ook deze kant op hebben, staat hier alleen. Misschien kan ik die uh, lenen. 205, onderweg. Dat is mooi. Even een vent opstaan. Zodat in ieder geval iets gaat rijden hopelijk. één baan gaat rijden. Tot de takelwagen misschien door kan rijden. We het blauw uitzetten. Kijken wat het verkeer daarop reageert. Dat ze om mij heen gaan. Zo, ik hier zo. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik. ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Um, hou me chill, hou me rustig. Misschien dat de vakantie wel bijna gedaan is. Ik weet het eigenlijk niet dat ik deze video upload. Ik denk het eigenlijk wel helaas. Oh, wow. uh, dus uh, geniet nog van of je vrije dagen of geniet van school. Ik, sorry. Doei.